Sommigen van ons hebben niet geleerd om genoeg van ons lichaam te houden om het goed te verzorgen. Om dit te veranderen moeten we de confrontatie aangaan met de drie grootste obstakels om gezond te leven. We weten niet hoe we ons lichaam moeten verzorgen. Slechte eetpatronen, verkeerde informatie en fastfood hebben mensen verward over wat een goed eetpatroon is en hoe je gezonde voeding eet in de juiste proporties. Onze mening over lichaamsbeeld is helemaal scheef getrokken door de media en advertenties. We worden gebombardeerd met onhaalbare schoonheidsidealen... ...terwijl obesitas zoveel voorkomt dat het bijna als normaal wordt beschouwd. We moeten herontdekken hoe een gezond iemand eruit ziet. Sporten is bijna achterhaald... We hebben zoveel gemakken uitgevonden dat we leven zonder enige vorm van beweging meer te krijgen. We lopen zelfs nergens meer naartoe als dat niet hoeft. Maar de waarheid is dat een groot deel van ons welzijn afhankelijk is van lichaamsbeweging. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil u verheerlijken door mijn lichaam goed te verzorgen. Met een gezonde leefstijl. Ik geloof dat ik dit kan veranderen door uw kracht die in mij werkt. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.